Hallo, en uh, ik vind het fijn dat je kijkt naar deze video, want over deze video ga ik praten over onzekerheden. Ik heb best wel wat onzekerheden en daar gaat het ook over met paardrijden. Ik lig hier onder een dekentje, samen met Alice. Dat vind ik altijd gezellig om te doen. En uh, we hebben een paar posts geplaatst en daaronder gaan we de reacties, ga ik, sommige ga ik beantwoorden. Of uh, sommigen zeggen ook, geef een tip en dan ga ik mijn best doen om daarop iets te zeggen. Dus ja, dat ga ik dan uh, doen. Ik voel me onzeker over paardrijden, af en toe. Want ik kijk dan naar anderen en ik ga mezelf vergelijken met anderen. En dat vind ik erg lastig, ook. Want anderen kunnen beter rijden dan ik en dan vind ik dat weer lastig. Daar voel ik me het meest onzeker over. Ik voel me ook vaak onzeker over wat andere mensen van mij denken. Want ik wil eigenlijk altijd in iedereen's hoofd uh, halleluja zijn. Van dat iedereen me leuk, lief en aardig vindt. Maar dat kan natuurlijk niet altijd en dan vind ik het heel jammer of echt niet fijn als mensen mij dan een soort van niet aardig vinden. Of als andere mensen dingen over mij denken dat niet waar is. Dat vind ik erg lastig. Een voorbeeld, want ik ben dan bang dat mensen op mij gaan denken, bijvoorbeeld dat ik mijn paarden sla of zo, want dat heb ik ook een keer gehoord. Um, wat natuurlijk niet zo is, of dat ik ze pijn doe en dat, dat, dat, dat vind ik gewoon niet fijn om te horen en dan, omdat te horen is gewoon, nee, echt niet fijn. Emma vraagt, uh, wat doe jij als je, je onzeker voelt? Ik heb een tijdje voor me gehouden en ik heb nu laatst tegen mijn moeder gezegd. Want ik weet dat ik alles waar mijn moeder kwijt kan. En dan praat ik met haar daar een beetje over waardoor ik me weer beter voel. Dus ik ga naar mijn moeder of voor jullie zou dan een tip kunnen zijn of voor Emma. Uh, ga naar iemand die je kan vertrouwen en die je lief, leuk en aardig vindt. Waar je ook van weet van hier, als ik hiermee ruzie krijg ga die ook niet zeggen van uh, ze voelt zich hier en of hij voedt zich hier en daar uh, onzeker over. Alicia vraagt... Trek jij je net zoals mij zoveel van andere mensen aan? Um, ik weet natuurlijk niet hoe, de, hoe het bij jou eruit ziet. Maar zoals ik hoor trek jij heel veel aan van andere mensen. En dat heb ik ook. Bijvoorbeeld de manege. Uh, ga ik me nog steeds vergelijken en dan hoor ik wat mensen zeggen. En als ik mijn naam in één keer hoor, denk ik van waar zullen ze het over hebben? Zou het goed zijn? Zou het niet goed zijn? Nou, mensen kijken naar me, wat zouden ze van me vinden? Dat is ook gewoon lastig. Paul de Groot vraagt, voel jij je beroemd? Nou, aan de ene kant wel, en aan de andere kant niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Enzo Knoer Stuk TV, die zijn echt beroemd. Maar ik ben het toch ook wel een beetje... Alleen dan een stuk kleiner. En waardoor ik me dat voel is omdat um, er vaak mensen naar me toe komen en dan vragen van mag ik met je op de foto of mag ik een handtekening? Waardoor je het toch weer een beetje voelt van ja, ik ben echt bekend. Dus ik vind beroemd niet goede woorden voor. Dat is meer echt de entre de stuk TV. Maar uh, ik voel me bekend. Laten we het daarop houden. Kylie vraagt: uh, welke haatcomment heeft je het meest geraakt? Nou, ik was vijf, of nou, iets richting vijf, vijf zeven. Ik uh, had op mijn iPad, had mijn moeder de reacties nog aan laten staan van prinsessaartjes. En toen stond er bij eentje bij van, uh, heeft Tessa kanker? Ik wist niet goed wat dat betekende, maar ik wist wel dat mijn oma het had gehad. Waardoor ik uh, me erg verdrietig over voelde. Toen hebben we daar, heeft mijn moeder ook nog tegen me gezegd, zullen we daar een video van maken. Ik heb daar zelf nee tegen gezegd dat ik dat niet zo fijn vind, nou ik vond, en het eh, heeft me gewoon erg geraakt omdat mijn oma dat had. Chloe geeft me een tip. Ze voelt zichzelf ook onzeker en daarvoor eh, krijgt ze hulp. En dat was ook een tip voor mij. Dat lijkt me wel handig, maar ik weet dat ik bij mijn moeder terecht kan en daar heb ik al eh, genoeg aan. Isa vraagt, hoe ga je om met haatreacties? Uh, zelf lees ik de comments niet. Alleen als mijn moeder zegt, kijk, een hele leuke comment, dan kijk ik. Maar de haatcomments, die blokkeert mijn moeder sowieso. En ik wil er ook gewoon niet naar kijken en er ook geen aandacht aan, bes aan besteden. Want degene die haatcomments stuurt, die wil juist aandacht. Dus dan wil ik er juist niet naar gaan kijken. Jona zegt van uh, ik voel me ook onzeker. Iedereen is perfect. En dan krijg je mij. Nou, Jona, dat gevoel heb ik ook. Ik vind het echt. Uh, als ik al kijk naar meisjes bij mij uit de klas, meisjes bij mij op de manege, dan denk ik van hun hebben het allemaal zo goed. En hun, uh, hun doen het ook allemaal zo goed. En dan kom ik aan, van, hé, uh, hey, uh, zo zie ik eruit en dit heb ik. En dat, dat is dan wel van, ik zou het ook wel eens anders willen hebben, van, ik wil ook zo perfect zijn, maar niemands leven is perfect. Want, bijvoorbeeld, van de perfecte mensen, daar kan je dingen echt niet van uh, verwachten wat wel zo is. Waardoor het wel makkelijker voor mij maakt om... Toch tegen mezelf te zeggen, niemand is perfect. Ook al lijkt het zo. Soumaya die zegt, uh, zegt van... Um, ik heb geen eigen pony, daar voel ik me al zeker over. En dan andere mensen die wel een pony of paard hebben... Die staan eigenlijk hoger in hun waarde, om het zo te zeggen. Ik, uh, ik had de leeftijd van 7 tot en met ongeveer... 7,5 of 8. En toen kreeg ik al een paard. En op dat moment had ik zulke gevoelens nog niet. Ik was gewoon helemaal een happy camper. Blij met mijn leven. En nu, begin, nu begint het puur brein me over te nemen. Waardoor, het, eh, waardoor ik me onzeker ga voelen. Dus ik had dat op dat moment nog niet kunnen voelen. Want ik heb, denk ik, nog niet eens een jaar. Ik ben denk ik in februari begonnen. En dan het jaar daarna of dat jaar zelf heb ik nog een paard gekregen. Dus dat. Uh... Dus ik had toen die gevoelens nog niet. Dus ik kan daar niet echt iets over zeggen. Nienke en Maartje van Seressa vragen van uh, naar wie ga je toe als je, je onzeker voelt? Ik ga dan naar mijn moeder toe. Ga ik met haar erover praten. Uh, Fiebe vraagt van heb jij angst voor springen? Of had jij angst voor springen? Ik uh, zei ze van ik wel. Want uh, ik zat op een pony die heel vaak weigerde. Waardoor ik het spannend vond. Nou moet ik eerlijk zeggen. Ik ben zelf een keer samen met een pony gevallen met springen. Toen is die uh, pony tussen, met zijn benen tussen de balken gekomen. En zijn we samen gevallen. Uh, waardoor ik een tijd ook echt springangst had. Alleen mijn grote voorbeeld was en is nog steeds Jeroen Dubbeldam. En nu ook Bianca Schoenmakers. Dus toen bedacht ik me, oké okay, wil ik nou een springruiter worden? Ja of nee? Toen bedacht ik, ja dat wil ik. Ik wil hoog gaan springen. Toen dacht ik, oké okay, zet je angst opzij. Ga gewoon springen. Want je vindt het super leuk. Waarom zou je het niet doen? Toen heb ik mezelf eroverheen gezet. Waardoor ik er nu geen angst meer voor heb. Nou, dat waren de vragen voor deze keer. Heb je zelf nog een vraag en wil je dat hier een deel 2 van komt? Laat hier dan weten in de comments. Want dan kunnen we die misschien voor de volgende keer gebruiken als er een nieuwe. Als jullie willen dat er een nieuwe komt. Ik vond het heel fijn dat jullie naar deze video hebben gekeken. Dus uh, bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer de volgende keer. doei! doei!